Als je bij ons komt werken, dan uh, ben je breed inzetbaar. Dus niet alleen bij, op de dagopnames voor een dotterbehandeling of een katheterisatie. Maar ook op de hartfalenfolie, ook bij de hartrevalidatie doe je de intake. En je ziet patiënten die een hartinfarct hebben gehad twee weken na ontslag uit het ziekenhuis. Dus wat dat betreft heb je een kans om heel breed opgeleid te worden. Het leukste is dat je, dat je heel zelfstandig kan werken. Uh, toch heel laagdrempelig uh, met de cardioloog kan overleggen. Ze zijn altijd bereid om, om je te woord te staan. Uh, en het feit dat je dus verschillende takken van sport be beoefent binnen de cardiologie, dat maakt het echt geweldig.